Welkom bij Earth TV. Mijn naam is Ayan Bos en vandaag hebben we in de studio Yveske Laanstra. Uh, Yveske Laanstra die heeft het boek geschreven Bits, Bytes en Bewustzijn. Dat eind mei is gelanceerd met een huise app. Yveske, van harte welkom. Ja, dankjewel. Ik heb het boek met bovengemiddelde belangstelling gelezen. Okay. Het is niet echt een voor, voor de hand liggende combinatie, Bits, nee. Bytes en Bewustzijn. Hoe, hoe ben je op, op het idee gekomen om, uh, om dit boek te schrijven? Um... Nou, het is eigenlijk dat uh, mijn aandacht steeds meer werd gegrepen door computertechnologie en wat er allemaal gebeurt. Uh, en dat is zo'n beetje anderhalf jaar geleden echt geïntensiveerd en toen ben ik daar veel meer in gaan duiken. En toen begon ik die dwarsverbanden te zien met uh, een holistische kijk op, uh, op, op uh, gezondheid en op leven en hoe dat zich verhoudt tot computertechnologie. Mm -hmm. Dus zo is dat eigenlijk bij elkaar gekomen. Mooi. Een uh, boek is uitgekomen bij Edicola. Ja, Edicola. Ja. Ja. Uh, oh, moet ik dat zo ja. zeggen? Ja, ja, ja, ja. Sorry. Hè? Heel goed. Ja, fijn. Um, je schrijft de virtuele realiteit verstoort de verbinding. Het contact met onszelf en ons lichaam. En in je bio schrijven ook dat je 24 7 online bent... Uh, en hebt bij het boek ook een app gelanceerd. Hoe moet ik dat zien en wat is jouw balans daarin? Ja, <laughs> dat is een hele goede vraag. Vinger op de zere plek, zou ik bijna zeggen. Um, uh, ja, het is, ik, ik merk, en dat is ook een van de redenen denk ik waarom ik uh, in deze onderwerpen ben gaan duiken. En uh, waarom ik zo helder kan zien wat voor gevoeligheid daarin ligt. Omdat ik zelf merk dat ik heel erg gevoelig ben voor alles wat met uh, computertechnologie te maken heeft. Dus uh, ik... Ik vind het echt heel moeilijk om mijn uh, laptop op tijd weg te leggen, uh, mijn telefoon niet om de vijf minuten te checken en uh, of niet achter een smart tv gekluisterd te, te zitten. Uh, dus dat is echt een, een, nou ik zou bijna zeggen een strijd die ik elke dag weer moet leveren of zo, ah, nee. omdat ik daar zo mee resoneer met al die apparatuur. En met name wat het biedt, dus ik kan allemaal informatie daar vinden en het is oneindige uh, virtuele bibliotheek eigenlijk in mijn beleving. Uh, dus dat vind ik heel erg lastig, maar tegelijkertijd realiseer ik me inderdaad dat op het moment dat ik uh, aan die uh, apparatuur gekoppeld zit, dat ik eigenlijk een soort instant uitgelogd ben in de analoge realiteit, om het even zo te zeggen. Dus dat ik dan al het besef van mijn lichaam en van waar ja. ik eigenlijk ben, uh, het tijd, is eigenlijk allemaal verdwenen. Dus, uh, uh, en ik heb regelmatig dat uh, mijn uh, vriend Ron ook zoiets had van, hallo, uh, <laughs> <laughs> Yveske, mag ik ook uh, uh, met enige regelmaat jouw aandacht en voorkomen terecht natuurlijk. Dus uh, het is een worsteling die ik zelf inderdaad veel heb. Dus ik heb wel ervoor gekozen om het boek uh, puur als gedrukt exemplaar uit te brengen en niet ja. ook een digitale versie. Geen e-boek. Nee, precies. Nee. Om de reden omdat dat zeg maar aansluit met de inhoud van het boek. Maar tegelijkertijd kon ik het niet laten om ook een app te lanceren. Ja. Dus, uh, en ook omdat ik denk dat ik daar toch ook wel een grote doelgroep misschien een jeugdiger publiek mee weet aan te spreken. Ja. Die niet meer zo boeklezerig zijn. Ja, en het dus, is, uh, maakt het natuurlijk heel interactief en er zijn ja. video's erbij. Hè, dus ja. het is wel. Ja, ik vind dat het wel wat toevoegt. Zeg nou, maar, precies, ja, uh, want dan kan je het meer. Ondanks dat het virtueel is inderdaad, ja, uh, waar ja. jij uh, ook een heel ander pleidooi op hebt. Ja. Je hebt in je boek over, uh, ook over transhumanisme. Uh, kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, nou het is echt een, uh, een, een eigenlijk enorm containerbegrip. Uh, transhumanisme is eigenlijk een soort uh, filosofische stroming of een intellectuele stroming... Uh, Alhoewel al, het inmiddels niet zozeer meer alleen intellectueel is, maar ook heel erg in het doen niveau uh, zich bevindt. Maar waarbij uh, uh, de voorstanders daarvan uh, hun heil zoeken in het, uh, het, het punt waar technologie uh, de biologie inhaalt. Of waar zeg maar, technologie en biologie steeds meer samensmelt. Uh, en dan spreek je dus eigenlijk over uh, dat de mens steeds meer cyborg wordt, of, of dus een, een, een, een menselijke robot. Uh, of waarbij we op een gegeven moment verder gaan leven in, in virtuele werelden uh, of in virtuele lichamen. Dus dat we um, ja, de natuur, de biologie en de materie steeds meer uh, afscheid daarvan nemen. En steeds meer in de uh, technologie verdwijnen. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk... Uh, en in mijn boek haal ik dan een aantal pijlers aan. Want het heeft ook heel erg te maken met het overstijgen van uh, uh, het doodgaan. Dus dat we onsterfelijk worden. Dat is een van de pijlers van uh, transhumanisme. Uh, maar ook eigenlijk alle ongewenste gevoelens en emoties uh, uitvlakken. Uh, dus het is um, ja een soort allerbeste versie van jezelf uh, vinden. Wat op zich natuurlijk een hele mooie streven is. Ja. Maar dan wel uh, uh, ja, echt waarbij je overgaat in de technologie. Dus dat is natuurlijk wel een... Uh, ook waarbij je dan overgeeft aan kunstmatige intelligentie. Dus nou dat ja, eigenlijk... bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. En dat je... Um, maar echt waarbij het gewenst is dat, dat de biologie gewoon achterwege gelaten kan worden op een bepaald punt. Dus ah, ja. dat we ons lichaam achter ons kunnen laten. Ah, ja. Ja. En ook vanuit de veronderstelling dat we blijkbaar als bewustzijn of ziel... dat we op die manier in een technologisch lichaam of wereld verder kunnen leven. Nou, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Ja, wat ik zelf heel indrukwekkend vond uh, in, om te lezen in het boek... Er waren vele dingen trouwens. Het, het hele spectrum uh, wat je belicht is denk ik heel belangrijk. Dat we dat met z'n allen realiseren... Dat we nu op het punt zitten van exponentiële groei ja. en hoe snel dat gaat. Ja. Dus dat we eigenlijk een, vanaf de industriële revolutie een paar honderd jaar geleden tot en met uh, uh, nu... Uh, en dat, dat die lijn een beetje gestaag omhoog gaat en dat de laatste... 10 jaar, dat hij nog een beetje omhoog gaat en dat we nu eigenlijk op een punt staan dat hij eigenlijk alleen maar recht omhoog gaat. Ja, precies. Ja. En uh, uh, om dat te illustreren heb ik een paar dingetjes uh, eruit gehaald die ik even met, uh, met jullie wil delen. Het gaat over de evolutie van de computerchip. En De eerste, Intel 4004 in 1971, die had 300, uh, 2300 transistors en die was best groot. Uh, en de Intel Core i7, uh, die heeft 14,4 miljard. En als je dit met blote ogen wil zien wat er allemaal in zit, dan zou je dat moeten vergroten tot het formaat van een huis. En met de opslagcapaciteit is het idem. Uh, in 1956 had je een archiefkast nodig, uh, had je 5 MB en dat kostte je 120.000 dollar. En in 2005 uh, had je... Uh, op anderhalf centimeter al 128 MB. En in 2014 hadden we een micro SD kaart van 128 gig. En dus de capaciteitsvergroting uh, is was duizend keer in negen jaar. Je zegt in je boek dit alles maakt de weg vrij voor vele huidige exponentiële ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie, quantum computing, genetische engineering, virtual reality, kunstmatige intelligentie, breincomputer en mens-machine interfaces. Binnen 10 jaar zullen we computers kunnen kopen die het calculatievermogen van ons eigen brein evenaren en nog geen 25 jaar daarna zullen we over computers beschikken met de capaciteit van alle menselijke breinen verenigd. Nou, dus voor mij echt nauwelijks voor te stellen wat, wat de, de scope is ja. uh, en wat dat is. En toch geef je daar heel veel voorbeelden van in je boek. Ja. Wat was nou voor jezelf het meest vergaande voorbeeld van ja, transhumanistische dingen eigenlijk... Uh, die je in het publieke domein bent tegengekomen? Um, nou, als je kijkt naar transhumanisme in het publieke domein, dan merk ik eigenlijk dat er... Uh, dat dat meer nu nog uh, in mainstream, zeg maar in een soort verkapte versie uh, naar voren komt. En dat er vooral heel erg uh, optimistisch over technologie wordt gesproken. En dat het op een gegeven moment mogelijk is dat we uh, veel ouder kunnen worden. Of misschien zelfs onsterfelijk. Maar al dat soort dingen worden voor mijn gevoel nog niet zo heel erg nadrukkelijk zo gebracht. Nee. Het is nog meer. Uh, van nou, het walhalla gevoel van technologie en dat die uh, onze wereldproblematieken de wereld uit gaat helpen. En dat we daartoe in staat zullen zijn en dan is armoede weg en uh, natuur gefixt, om het maar even zo te zeggen. Ja. Uh, dus dat transhumanistische gedachtegoed, dat is eigenlijk wat, ja, ook waarschijnlijk nog wat meer naar de achtergrond. Maar uh, er zit overal wel wat doorheen te druppelen in mijn ervaring. Um, dus als je kijkt naar wat ik daarvan in het uh, publieke domein tegenkom, niet zo heel veel. Maar wat ik me wel opvalt is uh, de quantumcomputer. Toen mm -hmm. ik me dat realiseerde, dat ze zelfs in staat zijn om een uh, quantumcomputer te creëren. Toen had ik echt zoiets van, Wat? Want die, uh, als je kijkt naar nanotechnologieën en op wat voor niveau uh, uh, dat zich eigenlijk bevindt, dat is dan net boven atomair niveau, waar we dan in staat zijn robotjes te fabriceren die in ons bloedbaan geïnjecteerd kunnen worden. En uh, nou ja, goed, in mijn boek ga ik daar dan verder op in. Ja. Uh, maar uh, uh, het kwantumniveau is, is zelfs nog uh, subatomair. Dus dat is nog onder atomair niveau, dat we blijkbaar nu al in staat zijn om daar ook uh, met bits en bytes aan de slag te gaan. Ja. En dan heb je het op zo'n fundamenteel uh, level, spreek je dan over waaruit, eigenlijk over de bouwstenen van onze werkelijkheid, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus toen, en, uh, en dat, het is nog niet zo ver dat mensen een kwantumcomputer een uh, in de winkel kunnen kopen natuurlijk. Maar uh, inmiddels wordt Als het wel... Als je miljardair bent wel, denk ik. Ja, nou precies. Als je, het wordt al wel commercieel aangeboden. Dus NASA heeft er bijvoorbeeld één, Google heeft er één, Amazon heeft er één. Um, dus... En dat zijn natuurlijk partijen die echt heel groot zijn en wel alle huishoudens inkomen. In ieder geval natuurlijk met zoekmachines en Facebook en dat soort zaken. Dus uh, toen ik dat eigenlijk me uh, realiseerde dat die quantum er is en, en inderdaad in combinatie met dat exponentiële groeiniveau hè, wat je zegt. Dus dat ja. dat ineens zo pff, echt heel hard gaat. Um, ja... Dat vind ik een heel fascinerend onderwerp. En ik ben heel benieuwd waar dat naartoe gaat en wat voor implicaties dat gaat hebben. Ja. kun je eens één praktische noemen van de quantum computer? Een praktische um, toepassing? Wat, wat, wat, wat? Nou, wat, wat ik in mijn boek heb ik het op een gegeven moment over dat ik het bijna een soort zie als een glazen bril of, of een glazen bol. Want, uh, en dan een soort gecomputeriseerde versie daarvan. Want. Um, uh, ...de, de quantumcomputer is in staat om zo onwaarschijnlijk veel data te verwerken... ...en dan parallel aan elkaar, dus dat, dat, ja, de quantumtheorie is natuurlijk op zich een heel complex onderwerp... ...maar het heeft heel erg te maken met dat er uh, parallelle realiteiten naast elkaar zijn... ...en dat je daarop af kunt stemmen. En dat is een soort van heel simpel gezegd wat de quantumcomputer ook doet... Uh, dus dat er uh, um, uh, heel veel scenario's tegelijkertijd uh, uh, afgespeeld kunnen worden... en heel veel data tegelijkertijd verwerkt kan worden. Dus als je nagaat wat voor uh, simulatiekracht dat heeft... dus ja. dat je hele werkelijkheden na kan bootsen... of allerhande scenario's na kan bootsen... dus dat je, uh, en ik, ik haal dan in mijn boek ook het voorbeeld aan van uh, een bepaald politiek besluit... Uh, dat je dan met zo'n computer, in combinatie met misschien zoiets als virtual reality of zo, dat je hele scenario's kan uitrollen, waar, wat voor impact dat op de langere termijn heeft, of op de korte termijn. Uh, en dat is met een quantum computer ineens binnen handbereik. Dus het is alsof je in de toekomst kan kijken en ook aan tijdslijnen kunt sleutelen. En, uh, en het, het bizarre vond ik ook dat de directeur van het Canadese bedrijf D-Wave, die die uh, quantum computers ook in de markt brengt, dat hij ook gewoon ronduit spreekt over, ja, inderdaad, parallele realiteiten. En uh, daar, nou ja, nou hebben we de tools om daartussen te kunnen schakelen. Dus ik had ook zoiets van, nou, het is ook echt niet dat dat nog steeds gezien wordt als een, een of ander vaag esoterisch gebouwel of zo. Nee, nee. Dat is ook echt binnen, uh, ja, de bouwer wordt dat ook onderkend, zeg maar. Dus dat, dat die hele quantum ja... Ja. Fascinerend. Ja, ik vond het ook bijzonder dat bijvoorbeeld uh, Elon Musk al uh, zegt... en dat hij zijn bedrijf Neuralink ja. uh, heeft gelanceerd. Ja, waarbij hij ja. ook gewoon zegt van ja, we leven in een artificiële matrix... en we kunnen het brein prima met uh, de cloud gaan verbinden. Ja, en ja. Ray Kurzweil zegt daarover dat dat in 2030 gebeurt. Elon Musk die heeft zijn bedrijf Neuralink ge gelanceerd. Wat denk jij? Wanneer uh, kan, uh, kunnen we daarover beschikken? Wanneer we waar kunnen beschikken? Over een, uh, een, een, uh, een interface met ons brein en het internet. Oh, nou, daar moet ik gelijk eigenlijk ook denken wat bijvoorbeeld Martijn van Staveren daar eerder ook al over genoemd heeft. Dat dat uh, uh, niet vreemd zou zijn als dat binnen nu en vijf jaar of zo daar al dingen van uitgerold worden. Ja. Want zoals Facebook is heel erg intensief bezig met uh, virtual reality uh, te verwerken in, in uh, Facebook. Ja. En... Ja, nou ja, sowieso is voor mijn gevoel er al zoveel meer uh, in een zoveel vergevorderder stadium dan dat wij erg in hebben. Ja. Uh, dus je had het net over dat transhumanisme, dat dat in de mainstream ook geschijnlijk, nou ja, lijkt dat iets wat maar een beperkt groepje mensen zich mee bezighouden. Om, ja, je ziet het wel in Hollywoodfilms en dan is het een heel hoog science fiction sausje wat er natuurlijk overheen gegoten wordt. Maar het is al veel verder en, uh, dan waar mensen erg in hebben. En nogmaals, in combinatie met die exponentiële groeikurve. En, en ja, dan gaat er heel veel gebeuren in, de, in een korte tijd in ja. mijn beleving. Ja, ja, ja. Mag ik je vragen om een klein stukje voor te lezen uit je boek? Ja, tuurlijk. Het ja. Um, is een stukje wat, er gaat, wat ook gaat over transhumanisme. Ja, oké. Okay. Want uh, Dat trof mij heel erg. Dus dat... Uh, zou dus ik op prijs stellen als je daar dat stukje even zou willen lezen? Oké, okay, goed. Um, feitelijk betreft transhumanisme het transcenderen, het losmaken van onze begrenzingen, van niet alleen onze biologie, ons lichaam, maar ook tijd en ruimte of de ruimte. Als het ware het ontwikkelen van een technologische digitale kwantumrealiteit, een artificiële ascensie die ons in staat stelt ons mens zijn te overstijgen en te ascenderen naar een virtuele, verlichte versie van onszelf. Onze eeuwenoude zoektocht naar het goddelijke, naar spirituele transformatie, naar ascensie, transcendentie en verlichting, bevindt zich voor een groeiende groep mensen inmiddels in een computertechnologisch jasje, in een samensmelting van biologie en technologie. Een nieuwe religie is aan het ontstaan, waarbij de verlosser zich aandient in bits en bytes, die ons via nulletjes en eentjes toegang verschaft tot goddelijk potentieel. De religie van data, algoritmes, kwantificeerbaarheid... ...rationaliteit, systemen, structuur, efficiency en logica. Mensen als Ray Kurzweil lijken de hedendaagse goeroes... ...waarbij exponentiële technologische groei de nieuwe religie is. Een holistische visie op welzijn en gezondheid... ...de kracht van het hart en het bestaan van een ziel... ...wordt veelal afgedaan als zweverige New Age nonsens. Als vloeken in hun databank in de digitale kerk. Een visie die in hun ogen immers onvoldoende gestaafd wordt... ...door wetenschappelijk onderzoek... ...tastbare bewijzen en empirische data. Bewustzijn is de sleutel. En dan sluit ik af met een uh, quote van Gert Leonhardt uh, uit zijn boek Humanity versus Technology. If we further confused a well executed simulation with actual being... ...mistaking an algorithmic version of sentience with actual consciousness... ...we would be in deep trouble. That confusion is also the central flaw of transhumanism. Ja, ja. ja <laughs> ik denk dat is. je daar echt een heel prachtig en belangrijk stuk hebt geschreven. Ja. Uh, heel kernachtig en heel duidelijk. Um, alleen die laatste quote zeg maar, die je aanhaalt, die heb ik het gevoel dat ik die nog niet helemaal doorgrond. Kun je daar okay. iets meer uh, over vertellen? Wat, wat, het, uh, nou, wat jouw vertaling is van wat daar staat eigenlijk? Nou ja, ik heb hem daar niet persoonlijk over gesproken in de zin van wat hij daar precies mee bedoelt. Dus het is natuurlijk weer mijn interpretatie daarvan. Ja, Um, ja, hij heeft het over, if we further confuse the well executed simulation with actual being. Voor mijn gevoel uh, um, um, maakt hij hierin ook duidelijk dat um, een werkelijk, zoals bijvoorbeeld virtual reality, is in mm. staat en helemaal zal in staat zijn om zo'n reali ogenschijnlijke realiteit te creëren die niet... Uh, uh, te onderscheiden is van deze analoge realiteit, om het zo maar te zeggen, dat je, de, dat je de, uh, in de veronderstelling zou kunnen staan, of de denkfout zou kunnen maken, dat het één en hetzelfde is. Ja. Maar dat is iets wezenlijks anders. En dat, uh, uh, en dat een bepaalde algoritmische uitvoering van een, een bezield wezen... Dat dus iets wat uit bits en bytes of nulletjes, uit eentjes is, is opgebouwd... ...dat dat dan hetzelfde is als bewustzijn of als, als wie ja. wij als mens zijn. Ja. En nou, dat, is, dat, dat, kan niet, dat is bij wijze van spreken niet verder dan de waarheid dan dat. Want dat is zo ja. inderdaad zo'n fout, in mijn ogen, foutieve veronderstelling. En wat ja. hij zegt ook, dat is de central flaw. Dus een flaw is inderdaad een, een, een verkeerde veronderstelling. Ja. En dat, dat, dat is inderdaad ook, dat het transhumanisme zoiets heeft van... Want er zijn ook stromingen daarvan die graag willen um, dat we onsterfelijk worden... door bijvoorbeeld verder te kunnen leven in een virtuele avatar. Dus dat we ja. helemaal niet meer ons fysieke lijf nodig hebben. Ja. Dus echt het overstijgen van de biologie, van ons lichaam. Ja. En in de veronderstelling dat dat dus hetzelfde is. Dat wat je virtueel kunt creëren, hetzelfde is als wat hier analoog aanwezig is. En, en, maar dat is natuurlijk... Ja, Verre van de waarheid ja, in inderdaad. mijn beleving. Ja. Dus, uh, en dat, daar komt dat holistische perspectief natuurlijk weer in terug. Daar dat wordt dan voorbij gegaan dingen als hart en ziel... en dat er veel meer is dan wat we oogschijnlijk zo kunnen waarnemen. Ja. En dat is deels wat ik met het boek ook duidelijk probeer te maken. Ja, precies. Nou, heel dus, mooi. Uh, Dank ja. je voor de verduidelijking. Ja, ja het was heel mooi dat je dit aanhaalde inderdaad. Ja, ja die vond ik heel uh, belangrijk en uh, centraal in het boek. Uh, ja. inderdaad Je had het even over die avatar. Uh, je noemt ook het project ja. Avatar 2045 ja. letterlijk. Ja. En die hebben ook dit soort doelstellingen om ja. gradueel... eigenlijk tot een soort holografische werkelijkheid over te gaan. Dat na je dood, dat je brein wordt en dat die dan weer uh, wordt uh, gekoppeld aan een soort avatar holografisch, ja. artificieel lichaam. En het bijzondere vond ik dat de Dalai Lama dat ook ondersteunt vond het heel bijzonder ik ja. Denk dat, dat is wel, uh, ja dat is wel ja dat is zeker als je hè, we hebben net de central flaw in uh, transhumanisme en die is zeker ook in die avatar project gewoon ja. overduidelijk aanwezig nou, als ja, je nu het zo zegt kan <gül> ik me ook herinneren dat er inderdaad een foto is waarbij die Dmitri Izhkov heet die geloof ik die, uh, ja. die die multimedia miljardair die achter dat project zit dat hij ook op de foto staat met de ja, afbeelding van het project dan... en uh, oh oké okay. oh, ja. nou die dus ja ja. <laughs> ja, dus in, ja dus dus maar je hebt geen idee uh, nee Nee, maar, ik ben je er niet... wel, maar je bent hem dus wel vaker tegengekomen, Ja, in nou je het zo zegt, komt me dat... Ja, en ik, maar ik weet dus eigenlijk ook niet wat ik daarvan moet vinden. Want dat vind ik enigszins verontrustend, dat die gezellig met elkaar op de foto gaan. Maar... Um, nou ja, kijk, ja. hij gaat ook gezellig. Uh, hij zit ook gewoon in de, in de Club of Rome. Ja, ja. Eh, dus ja. daar mogen we ook wel uh, de wenkbrauwen bij Frons. Hè? Ja, ja, precies. Dus dat, uh, maar wat dat te betekenen heeft... Uh, dus ik was benieuwd wat jou... Uh, ja, nou, uh, ik ben er niet ingedoken, maar ik, ik maar... weet er wel van, uh, inderdaad. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, <clears throat> ja, ik vond ook een belangrijke quote uit jouw boek. Uh, Ware kracht die zit in kwetsbaarheid en openheid hmm. en niet in controle en macht. Ja. En uh, ja, die, die komt voor mij ook naar voren in het begrip uh, singulariteit. Uh, en ik heb even opgezocht uh, wat de definitie is van singulariteit. Ja. Hey, want enerzijds is er een soort transhumanistische definitie die ja, je ook in je boek beschrijft. Ja, de technologische singulariteit. Hey. Yeah, maar uh, ik heb hem even opgezocht, er staat een singulariteit is in de cosmologie een punt met een oneindig klein volume... ...en een oneindige grote dichtheid. De ruimtetijd is hier zo sterk gekromd... ...dat ruimtetijd feitelijk ophoudt te bestaan. Nou, Jean Baudrillard in zijn uh, um, boek uh, Simulation en Simulacra... Of ja, iets ja, in die, ja richting, die ook in de Matrix terugkomt. Ja, ja en dus eigenlijk is de, veel van zijn gedachtegoed... Is, de, de Matrix op, is eigenlijk op dat gedachtegoed ja. gebaseerd. Ja, ja, ja. En die, uh, die heeft er meer een definitie van, van uh, dat op het moment dat je... Uh, maximaal je eigenheid in je in kleinheid leeft, dat dat atomische kracht heeft. Mm. Dus hoe meer je teruggaat naar jezelf, hoe krachtiger dat wordt eigenlijk. Ja. En, um, en transhumanisten die zeggen dat er wordt gesproken over singulariteit... wanneer we het punt bereiken uh, waarbij we ingehaald worden door de computertechnologie. Ja. Wat is voor jou singulariteit en zijn we dat laatste punt niet al lang voorbij? <laughs> Ja, nou ja, waarschijnlijk van de, de uitleg die je net geeft over singulariteit... ...vandaar dat er waarschijnlijk ook gesproken wordt over de technologische singulariteit... ...en dat, dat je het dan binnen de nou ja, transhumanistische context kunt plaatsen. Um, ja, uh, ik, ik denk sowieso dat we dat punt inderdaad al lang voorbij zijn... ...en uh, dat we wat dat betreft nog tot hele interessante ontdekkingen kunnen komen. Um, en hoe dat precies zit, weet ik niet, maar um, tenminste niet bewust... Um, maar het, het houdt me uh, ontzettend bezig in ieder geval. Um, en wat was jouw vraag over de singulariteit? Nou, wat jou, eh, want we hebben, er zijn verschillende definities van ja. singulariteit, hoe jij er tegenaan kijkt. Um, nou ja, in, in, in ieder geval dat we dat punt al ver voorbij zijn, dat, yeah. dat lijkt me overduidelijk. Um, en wat dus ook wel heel fascinerend is als je kijkt naar de singulariteit, dat inderdaad in eerste instantie dat punt uh, uh, geschat werd op 2045 uh, door Ray Kurzweil, die echt bekend staat om zijn uh, uh, hele uh, treffende voorspellingen, uh, maar dat inmiddels dat al vooruit wordt gehaald naar 2029, 2030. Uh, dus dat geeft nog maar weer aan uh, over die exponentiële cur curve hoe dichtbij dat is en hoe snel dat gaat. En met name de komende tijd... Uh, gaan we de lucht in, ja. dus uh, ja. Ja, gigantisch. Um, en je doet in je boek van allerlei suggesties over van alles, van alles en nog wat. En een, een daarvan is Flux. Dat oh, is ja. uh, software. Uh, waarbij je het blauwe licht uit je scherm kun uh, zou kunnen halen. Wil je ja. daar iets meer over vertellen? Ja, ja dat is echt wel uh, heel erg prettig. Want dat uh, uh, blauwe licht is mm -hmm. feitelijk uh, schadelijk voor je hormoonstelsel. Dus het, het, het beïnvloedt je biologische klok uh, uh, via je oog, zeg mm -hmm. maar. En hoe dat uh, daar in je brein allemaal werkt. Um, uh, en dat is eigenlijk een van de uh, hele meetbare, tastbare aspecten van uh, nou ja, de schadelijke fysieke effecten van uh, computertechnologie. En uh, Flux is inderdaad gratis software wat je kan downloaden voor uh, uh, zowel wi Windows als Apple uh, computers bij mijn weten. En die inderdaad, uh, die kan je gewoon één keer uh, installeren op je computer. En die gaat dan automatisch met de tijd meebewegen qua helderheid van je scherm. Okay. Dus naarmate het later op de avond wordt, dan filtert die het blauwe licht er meer uit en wordt het een zachter... Uh, aan, je, aan je ogen en verstoort het dus, heeft het ook niet die fysieke verstoring voor je biologische klok. Ja, dus dat, dat beweegt mee uh, qua helderheid en kleurgebruik uh, vooral in je beeld. Ja, dus dat maar dat heeft uh, niet iets te maken met, uh, want je kunt de kleur zeg maar uit het scherm halen, maar de, de blue light technology chips. Hè? Ja, dat is die blijven, heel wat anders. Die, dat is natuurlijk heel wat anders. Ja. Die blijven er, er nee, precies. Het heeft werkzaam. echt feitelijk met het blauwe licht te maken, wat ja. überhaupt uit computerschermen komt. Kijk, met een televisie is het ook zo, maar daar zit je over het algemeen verder vandaan, dus dat effect is minder. Ja. Maar echt de smartphone of de, uh, de tablet, of de laptop, of, of uh, je uh, beeldscherm, waar je veel dichter op zit over het algemeen, dat is uh, ja, loont de moeite om daar flux op te installeren. ja, ja. ja. ja. Ik anders. Je hebt het over, ook over exogenesis in je boek. Ja. En dat is uh, het buitenbaarmoedelijk een genetisch gemodificeerde superbaby te wereld brengen. Waar ben je dat tegengekomen? Nou, die, ja, de exogenesis. Dat is feitelijk dus een buitenbaarmoedelijke uh, uh, zwangerschap. Ja. Um, en dan in de zin van dat je technologie voor jou uh, je kind laat dragen. Ja. Uh, uh, en in mijn boek plaats ik het dan ook in de context met een, een, een, een hele sarcastische ondertoon. Zo van, nou, want hoe handig is dat? Dan kan je lekker doorwerken. Hoef je niet op zwangerschapsverlof en uh, heb je ook niet uh, de pijn en moeite van de bevalling. Joeghe. Joeg, um, maar dan ga je natuurlijk volslagen voorbij aan al het onwaarschijnlijk bijzonder wat er gebeurt tijdens een zwangerschap en de band en de uitwisseling, moeder, kind en wat er energetisch allemaal afspeelt. Dus, dat is ja. de, dus vandaar toen ik het in mijn onderzoek eigenlijk tegenkwam, had ik echt zoiets van, jezus, hoe kom je erop? En, ja. en de, hoe, wat gaat er in dat je om dat, dat dat een gewenst iets is ofzo? Ja. ja, ja, ja. Uh, je raakt ook even voice to skull technology aan. Ja. Uh, wil je daar iets over zeggen? Ja, ik heb het heel kort, ik heb ook, ik dacht, moet ik het nou benoemen of moet ik het niet benoemen? Want het, het, um, het is best wel een, een extreem voorbeeld, maar uh, voice to skull, dat is eigenlijk een soort um, technologische vorm van um, telepathie, zou ik het bijna mm -hmm. zeggen. Dat je op afstand, uh, dat er technologie is die op afstand met, met frequenties uh, ervoor kan zorgen dat jij stemmen in je, in je hoofd hoort. Dus, uh, uh, en ik heb daar dan ook zijdelings even verwezen naar uh, wat we dan uh, uh, channeling noemen. Mm -hmm. uh, en volgens mij had jij in een van jouw uh, uitzendingen recentelijk het er ook over, dat, uh, dat dat het ook in een heel andere context plaatst. Want ineens zou het kunnen betekenen dat wat jij meent te horen van uh, gechanneld, wat doorkomt van of dat nou uh, een god is of... Uh, buitenaardse wezens ja, of waar het dan ook in jouw beleving vandaan komt, ja. is er dus ineens de mogelijkheid dat het wellicht uh, gewoon ergens in een of ander uh, kamertje op een militair complex uh, hm. een paar heren achter een computer zitten ja. die zorgen dat jij uh, nou ja, de, de indruk hebt dat die informatie daar vandaan komt en niet van hun. En dat jij daarmee uh, dat ook weer doorgeeft en daarmee een soort... Uh, uh, verwarring of, of ja, gewenste boodschappen uh, doorgeeft, terwijl jij denkt dat dat uh, van gene zijde is, uiterlijk. Ja. Dus dat is best wel uh, ja, dat zet dingen wel in een ander daglicht, zeg maar. Ja, en, en waar ben je er tegengekomen? Hoe ben je er tegengekomen? Nou, er ik, uh, ja, ik heb sowieso ik, ik volg ontzettend veel, uh, uh, ik, ik lees en kijk ontzettend veel en, en, en probeer daar natuurlijk ook voor mezelf uit te filteren van wat resoneert. Wat, wat klopt voor mijn gevoel en wat klopt feitelijk ook, voor zover je dat natuurlijk kan achterhalen. Ja. Uh, en daar ben ik verschillende keren uh, dat soort technologieën tegengekomen. En ook waar dan uh, inlichtingenorganisaties bij zijn uh, betrokken. Uh, dus uit dienstkoker dat dat dan uh, voortgebracht is. Dus als je daar dieper in duikt, is daar genoeg online uh, over te vinden. Ja. Dus ik kon het toch niet laten om het even kort te laten vallen. Ja. Heel goed, heel goed. Er schijnt een start-up in Nederland te zijn die lucide dromen opwekt. Ja, Wil je daar iets over vertellen? Te ja, precies. Ja, dat was wel... Uh, um, ja, want ik, ik heb um, uh, een heel klein zijstapje. Een uh, consciousness hacking laat ik in mijn boek uh, ook vallen. Dat is zeg maar een beweging... Die uh, uh, nou ja, ook wil laten zien hoe je computertechnologie in kan zetten voor menselijk bewustzijn en persoonlijke groei. En dus op een gegeven moment ben ik me daar meer in gaan verdiepen. En die initiator die had op een gegeven moment, stuurde mij een mail. Die zei, uh, ja, maar er is nu een partij in Nederland en die hebben gave dingen. En ik uh, ben dan de vertegenwoordiger voor Consciousness Hacking in Nederland. Dus die had zoiets van, kom ik schuif het even naar jou door. Wil jij contact met die mensen leggen? En dat ging inderdaad over, ik weet even, de naam is me even ontschoten... Maar uh, waarbij je een bepaalde uh, wearable hebt, dus een, een, een draagbaar iets, een band die je op je hoofd plaatst. Uh, volgens mij, en dan met bepaalde sensoren is die gekoppeld aan een apparaat of je app. Ik, ik heb het even niet helder, want ik heb het zijdelings genoemd, omdat ik dat ook weer eigenlijk te spectaculair vond in meerdere uh, manieren, om niet te noemen. Maar waarbij, uh, volgens mij wordt het met uh, uh, frequenties of hersengolven uh, gewerkt, dat op de juiste momenten daar uh, een bepaalde um, ja, manipulatie, ik, bij even gebrek aan een beter woord, uh, dat, dat ervoor zorgt dat de kans groter is dat jij lucide dromen hebt. Mm. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, wauw, wat fantastisch, dat wil ik ook, want ja. wie wil dat nou niet, lucide dromen? Alleen, ik vind het persoonlijk heel erg verontrustend dat je dan... Een, een apparaat op je hoofd moet zetten, die in interactie gaat met je uh, uh, hersenfrequenties, als ja. ik nogmaals, als ik me dat goed heb onthouden, uh, en, en dat, dat het feitelijk dus computertechnologie is die daar een, een rol in speelt. Dan ja. heb ik echt zoiets van, jeetje, dat, dat is totaal niet nodig. Er zijn zulke analoge manieren om dat te trainen. Ja. En uh, nou ja, in, in combinatie wat ik in het boek aanhaal over ook de schadelijke effecten van straling en dergelijke... En dan lig je dan s'nachts in een hele kwetsbare modus lig jij met een apparaat op je hoofd. Dus ik vind dat een beetje, ja, dus dat moest ik ook even noemen. Ja, heel goed. Ja. Um, je hebt het ook over een Lightphone, software voor een uitgeklede smartphone. Wat is, ja. dat, wat is dat precies? Nou, dat vond ik echt een super toffe uitvinding. En ze zijn uh, nu net uh, het apparaat ook aan het verkopen. De Lightphone, het is uh, ter formaat van, het is een, volgens mij een Engels of een Canadees bedrijf. Uh, het, het is ter formaat van een creditcard, um, een, een, een telefoon eigenlijk, waar je dus je gewone smartphone naar door kan koppelen. En het enige wat je daarmee kan doen, is dus gewoon puur toetsen in toetsen qua nummer en dus spreken en luisteren en meer niet. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld het bos ingaat, of ik noem maar iets, ja. of ergens überhaupt bent en je wilt gewoon niet... Uh, om, om meerdere overwegingen, je wilt niet je smartphone bij je hebben... Uh -huh. dat je die dan uh, gewoon achter je kunt laten en die door kan uh, schakelen naar die telefoon. En het enige wat je dan dus kan doen, is gebellen of gebeld worden. Oh, je nee. kan natuurlijk ook een hele ouderwetse Nokia of zo nemen, dat is natuurlijk ook een idee. Maar dit is een heel... Het ziet er heel mooi uit, het is wit, het is heel dun... dus je schuift het zo bij je, bij je kaartjes in je portemonnee. Heel interessant, is in en, te uh, kopen al. Het, het wordt ook naar Nederland verscheept, oh, maar ja, okay. dan heb je natuurlijk wat meer verzendkosten. Ja. Maar Lightphone.com is volgens mij ook gewoon of de Lightphone. Zou je even moeten zoeken. Okay. Dus, um... Maar dan moet je wel binnen een bepaalde straal van je telefoon verblijven? Nee, niet dat ik weet. Okay. Nee, en dat is dus. Uh... Werkt dat op 900 gigahertz? Weet je dat toevallig? Oof, geen, idee. geen idee. Nee, okay. nee, nee. Maar die, ja, want... er is een, als je op Lightphone googelt, dan vind je de site en dan staat er ja. ongetwijfeld meer informatie. Ik okay, ben wel heel benieuwd, want hey, natuurlijk is één ding. Uh, dat je minder functies hebt. Ja, maar Een ander ding is toch ook de, de straling en de chip die erin zit. Die, ja. Dat zou voor mij een reden zijn om, zeg nou, maar, dat, om dat ding aan de kant te gooien. Inderdaad, maar ik, denk, uh, ik kreeg de indruk in ieder geval dat het meer te maken heeft met het feit... zodat je überhaupt de, van de verleiding ook af bent ja. om steeds je, je ah, mail ja. te checken en alles... en dat je op die manier uh, een soort zelfbescherming wellicht. Ja. Maar mensen zullen het om verschillende redenen willen aanschaffen. Ja, dus, uh, nou, ja. interessant. Ja. Zullen we de link hieronder uh, even plaatsen? Hm. <tus> Je hebt het ook over neuroplasticiteit. Wat, wat, wat is dat precies? Um, ja, neuroplasticiteit is feitelijk uh, um, um, ja, de, de flexibiliteit van je brein, om het eigenlijk zo, zo maar te zeggen. Dus uh, er is heel lang zijn we in een veronderstelling geweest dat ons menselijk brein op een gegeven moment tot op een bepaalde leeftijd feitelijk nog uh, flexibel is. En uh, dat je daarna, um, dat het eerder aftakelt en dat daar niet zozeer meer... Uh, nog dingen in te veranderen zijn. Uh, en neuroplasticiteit uh, uh, geeft eigenlijk aan dat je tot in uh, hele oude leeftijd nog uh, in staat bent om uh, patronen of nieuwe dingen aan te leren en andere dingen weer af te leren. Mm. Dus omdat oh, okay, daar een bepaalde yeah. uh, plasticiteit, flexibiliteit in je brein blijft. Yeah. Terwijl, en nou ja, wat dus voorheen de veronderstelling was, dat het helemaal niet zo is. En dat is een heel belangrijk gegeven, want dat betekent namelijk dat je dus... Uh, ...hele uh, bepaalde uh, overtuigingen of, of um, uh, vaste ritmes of patronen wel degelijk kunt onderbreken. Dat het ja. helemaal niet wil zeggen, oh ja, maar jij bent al 60 plus, dus laat maar, want dat gaat jou precies. niet meer redden. Of niet meer lukken, dat is dus flauwekul. Ja, is mooi. Bruce Lipton doet er ook mooi werk in, ja. de Biology of belief. Ja, precies, ja. precies. in die context is dat heel erg interessant. Ja, ja. absoluut. Ah, oh, dus daar gaat het over. Ja. Heb je Westworld ook gezien? Ja, nou, ik zag de trailer daarvan voorbij komen... En toen had ik echt zoiets van, uh, wow, waar kan ik dat vinden? En dat, het was een HBO-serie. Uh, ja. ja. uh, dus ik heb een aantal afleveringen gezien en het, ja, fascinerend. Wat, wat, wat en... komt er voor jou uit? Heb je er een, een, zit er een boodschap in of heb je een, een waarschuwing of zie je analogieën? Nou, ik, oh. nou ja, nogmaals, ik heb maar een aantal afleveringen gezien. Ik denk of vier of zo, want ik ah, heb ja. nooit zoveel geduld. En een korte aandachtsbogen komt door al die apparaten. En uh... remtjes <laughs> binnen... Um, maar uh, uh, nou ja, voor de kijkers is het misschien wel interessant om even te schetsen waar het over gaat. Westworld is dus eigenlijk, volgens mij is het gebaseerd op een oud boek, of een, een redelijk oud boek, wat geschreven is waarbij er een soort uh, western wereld is, uh, die uh, gecreëerd is, wat eigenlijk een soort van... Um ja, het is, een werkelijke, het is een werkelijkheid, maar er zitten virtuele aspecten in verwerkt. En er zijn mensen in, dat ze, lijken mensen, maar dat zijn eigenlijk een soort cyborgs, om het zo maar te zeggen. Maar dat zie je dus ook niet aan de buitenkant, Het zijn oogschijnlijk gewoon mensen. En je kan, als je genoeg geld hebt, kan je een soort, het is een soort pretpark achter Dan kan je een kaartje kopen en dan, uh, uh, nou ja, dan kan je daarin verblijven en uh, alles doen wat God verboden heeft. Of gewoon dat ervaren wat je wilt. Dus je kan in een saloon mensen gaan neerschieten... Of je kan uh, um, uh, mooie dames mee naar de kamer nemen en uh, daarmee doen wat je wil. Um, dus het is een soort. Um, uh, en, en, nou ja, en dan zie je dus ook achter de schermen hoe die, hoe die uh, uh, bevolking van Westworld, hoe die dan ook gemaakt wordt. En dan is er één karakter wat mij is bijgebleven: een vrouw, die op een gegeven moment uh, wel degelijk zoiets heeft van. Uh, die een soort bewustzijn ontwikkelt. Mm. En die zich dan afvraagt van ben ik nou echt of niet, of wie ben ik nou eigenlijk? En steeds wordt dan een nieuwe ronde met nieuwe mensen weer uh, afgespeeld. En zij begint zich steeds meer wakker te worden van dit is een soort kunstmatige wereld en wie ben ik dan eigenlijk of zo. Uh, als, als ik het goed genoeg herinner, want het is alweer even geleden dat ik ernaar ja, heb gekeken. Zijn, en er zijn eigenlijk de, de gasten die daarin komen die dan betalen, die zijn ook een soort onschendbaar. Dus dan kun je, ja. he, dan dan die, die, die kunnen niet neergeknald nee, worden. Precies, dat soort precies. Dingen. Nee, precies, en, precies. Uh, en dus inderdaad, de, de karakters die daarin leven, dus die eigenlijk de, de, de acteurs die niet weten dat ze acteurs zijn. Ja. En dus die, uh, ja, die, die. Nou, ik moet natuurlijk niet spoileren, uh, hm. maar die komen gaandeweg achter steeds meer dingen. En uh, het frappante wat ik vond, zeg maar, is dat, uh, uh, ja, dat er. ...in de verhalen die Martijn van Staveren vertelt, uh, heel erg parallellen liggen met ons en degene die daar misbruikt worden. Dus, dus waar de geheugens van uitgewist worden. Ja. Uh, en, en dus ook met dat soort technieken wat je net beschreven als voice to skull. En, en dus dat wat daar allemaal maximaal, zit, ja. dat, zit dat erin. Ja. En uh, ja, ik, vond een, ik vond het een hele creepy realisatie, dat ik dacht van ja... Volgens mij lopen wij hier gewoon zo rond. Nou ja, ik vind het ook heel erg fascinerend dat dat blijkbaar nu op televisie komt. Ja. En zo is dat met heel veel science fiction films en ook Hollywood blockbusters, dat je, er is steeds meer van het transhumanistische uh, gedachtegoed wat daarin terugkomt. Ja. Dus dat overstijgen van die biologie en vooral verder, uh, um, nou wegzakken zou ik bijna zeggen, maar in technologie. Uh, en in virtuele werelden en dergelijke. En, maar dat is precies ook de reden waarom ik in mijn boek uh, veelvuldig de Matrix uh, mm. aanhaal. Want ja. uh, uh, vooral dat eerste deel, dat gaat natuurlijk ook heel erg expliciet over dat we leven in een holografische computersimulatie. Ja. En dat dus Neo, de hoofdpersoon, eigenlijk erachter komt dat dat zo is en dan uh, ontwaakt naar de werkelijke werkelijkheid... Um, nou ja, en dan ook een, een hele reis uh, doormaakt. Ja, ik uh, denk dat daar een hele grote kern van waarheid in zit. En het fascinerende vind ik ook dat inderdaad Elon Musk, die je eerder al aan aanhaalde, maar heel veel uh, of steeds meer vooraanstaande wetenschappers het gedachtegoed onderschrijven dat we wellicht in een, uh, een hele grote computersimulatie leven. Ja, dus uh, uh, dat dat zelfs wetenschappelijk steeds meer te onderbouwen is... Ja. Uh, en nu geloof ik niet dat dat alleen maar zo, zo is. Ik geloof wel dat dat een heel groot deel van de werkelijkheid is. En dat we daar binnen afzienbare tijd steeds meer achter gaan komen. Of bewijs voor gaan vinden. Ja. Dus uh, ja, interessant. Zeker. Ja. Dus je boek is nu uit met de app. Ja. Uh, wat, wat, uh, wat kunnen we nog meer van je verwachten? Wat, wat ga je doen? Nou, je ja, ik, ik hoop dat ik er op heel veel plaatsen over mag uh, vertellen. Dus... Uh, um, uh, ik hoop veel meer lezingen te mogen geven door het hele land. Dus uh, wie hier graag meer over wil horen, laat het me vooral weten. Um, en inderdaad, de app die daarbij zit, die is gewoon gratis te downloaden. En vooral uh, voor de Google Play Store als voor de uh, Apple uh, telefoon, zeg maar. En dat is gewoon gratis. Dus ook zonder het boek is dat heel interessant. Um, ja, dus daar ga ik mij voornamelijk de komende tijd mee bezighouden. Uh, en ik heb daarnaast ook uh, Soul Valley. Dat is een platform waar je op mijn site uh, een account ook gratis voor aan kan maken. Waar ik ook weer veel meer artikelen en video's deel. Uh, dus ik heb natuurlijk een hele tijd uh, in een soort... Uh, uh, Retraite geweest om een broek te schrijven. Ja. Dus die content heeft een tijdje stilgelegen op Soul Valley... ...en überhaupt op andere plekken waar ik uh, voor mag schrijven. Dus daar ga ik binnenkort uh, flink inhalen. Nou, ik hoop en dat weer, je uh... veel en groot podium krijgt. Ja, ik, uh, ik hoop ik het Ik denk wel. dat je een heel belangrijk boek hebt geschreven... Uh, ja, ...waar heel veel mensen zich van op de hoogte moeten stellen. Eigenlijk iedereen... He, want de, de, ja, ik denk dat het nogal veel onderbelicht is, zeg maar, wat, uh, ja, wat we nu over ons uitkrijgen gerold. Ja. En dat het niet zo is, uh, we staan erbij en we kijken ernaar. Nee. He, maar dat we gewoon heel erg ja, proactief en bewust ook vooral uh, kijken naar wat het eigenlijk is. Juist, en wat het in essentie ja. met ons mens zijn doet. Ja. En ik vind dat je een hele mooie... Uh, Toon, uh, heb geraakt met de kennis die je hebt uh, gedeeld okay. over zowel de uh, en de technologische kant als de innerlijke kant ja. die vooral in het eerste deel van je boek uh, heel veel uh, prettige aandacht krijgt dus uh, ja petje af voor uh, wat je neer hebt gezet met bits bites en bewustzijn dankjewel en ik wens je een super groot podium dankjewel nou, nou super top ja dus dankjewel ook voor de komst van de studio en uh, jullie bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer